Hartelijk welkom allemaal bij weer een video, dit keer over 3D-printen. Is het wel zo over 3D-printen? Nou, eigenlijk niet alleen over 3D-printen. Het gaat eigenlijk over de combinatie van dingen die je met je 3 d printer maakt... Um, ...en dingen die je uh, bijvoorbeeld met je lasergraveerder maakt. In mijn vorige video, die ging over lasergraveren... Um, ...maakte ik tegeltjes die ik... Um, uh, ja, van een afbeelding voorzag en dan die afbeelding met poedercoat poeder uh, nog eens wat helderder maakte en op die manier hele mooie tegeltjes te maken. nou heb je zo'n tegeltje, alleen ja wie gaat er nou uh, zeg maar zo'n tegeltje thuis een tegel van de wand afhakken, om daar mijn gemaakte tegeltje in te zetten. Bovendien moet je dan net diezelfde tegeltjes hebben dus dat heb je natuurlijk niet en dus is dat lastig en uh, dus zou het prettig zijn. Als je in staat bent om iets te printen waardoor je dat tegeltje als decoratie op een kastje kunt zetten. Net als dat je een fotolijstje hebt, alleen dan een soort fotolijstje voor een tegel. Tijdje terug heb ik daar al eens keer iets voor ontworpen, maar dat vond ik uiteindelijk toch te priegelig. En ook de printkwaliteit door de manier van printen, hele dunne lijstjes zeg maar... Um, Liet de wensen over, want bij een dun lijstje, dat lijstje dat gaat een beetje zwabberen en die printer die wil dat steeds. Dus je krijgt een beetje, je krijgt niet een recht lijstje, je krijgt een beetje een zwabberend lijstje zeg maar. Dat is niet echt mooi. Daarom uh, dit keer um, even laten zien wat ik ontworpen heb daarvoor en wat ik daarvoor gebruikt heb om dat te ontwerpen. Um, vervolgens, uh, je hoort hem in de achtergrond, je hoort de printer zoomen. Een uh, Prusa gebruiker zal zeggen maakt wel erg veel lawaai. Nou dat klopt wel een heel klein beetje. Er is een klein probleempje, maar dat probleempje pak ik voorlopig niet aan en dat komt omdat het nog steeds de printkwaliteit niet beïnvloedt. Kijk, ik weet dat op de X-as de, uh, uh, de balbeering, oftewel de kogelagers, uh, die zijn defect. En dat kan je zien, overigens dat is wel heel grappig om te weten, dat kan je zien wanneer het vet wat je op die rail smeert niet meer de witte kleur heeft van in mijn geval siliconenvet, uh, uh, maar dat die zwart begint te worden, dat betekent dat de olie lekt uit de kogellager, zeg maar. En dat betekent een defecte kogellager. Er zit een, een, een andere downside aan, maar ik weet eigenlijk al zeker dat dat al lang gebeurd is. en Dus maak ik me er niet druk op, want als die kogellager kapot is, gaat die ook zeg maar um, krasjes vormen op de rail waar die op loopt. En dat zal die rail ongetwijfeld al hebben, dus het heeft geen enkele zin om nu met een heleboel raas en een heleboel panieken die kogellagers te gaan vervangen. Dat heeft helemaal geen zin, want wanneer ik ze ook vervang, ik zal uiteindelijk ook die rail moeten vervangen. Waarom doe je dat nu niet? Nu niet nu zeg maar, want uiteindelijk kun je wel aan die materialen komen, dat is het probleem niet. Nou eigenlijk omdat het een enorme baan is om die printer bijna helemaal uit elkaar te moeten halen, om die kogellagers te vervangen. Bovendien als je dat al gaat doen, heb ik zoiets, dan wil je ook de kogellagers van het bed vervangen. En ook die van de eiassen vervangen en dat betekent dat eigenlijk die print dan bijna helemaal uit elkaar moet en dat is een enorme baan en waarom zou je dat doen als je eh, nog steeds een goede kwaliteit print verkrijgt en dat gaan we straks dan ook zien um, ik ga je niet het proces van het maken van die tegel laten zien dat was in de vorige video um, maar ik ga wel laten zien hoe je dus um, iets kunt creëren in feite um, waarbij je um, ja, die tegel tentoon kunt stellen. Uh, ik hoop dat je het alvast leuk vindt. Um, we gaan naar de computer toe. Zo, hier zijn we dan in TinkerCAD. Um, TinkerCAD zou je zeggen. TinkerCAD is toch eigenlijk een beetje uh, de speeltuin voor het ontwerpen. Nou, het grappige van het verhaal is, ja, je hebt gelijk. Echt professionele programma's het zijn programma's als Fusion 360 en dat soort dingen meer. Maar die hebben ook een hele steile leercurve. Uh, dat zeg ik niet mee dat ik daar niet mee kan werken, alleen uh, ik hou van eenvoud en uh, zeker voor eenvoudigere ontwerpen kan Tinkerket zeer, zeer verfrissend zijn. Nou wat doe je eigenlijk? Je ontwerpt dus iets wat zeg maar uh, is om die tegel in te zetten, vandaar ook die sleuf. Dus het is in feite een rechthoek, 1 centimeter hoog. Um, en ik heb hem uh, 16 centimeter breed gemaakt. Waarom 16 centimeter? Nou, dat is heel eenvoudig. De tegel is 15 centimeter. En dus is de sleuf hier in het midden, die. Um, en dan moet ik even gokken. Ik dacht dat die 7 mm breed was. Uh, of diep was, zeg maar. En dan uh, in de breedte 15 centimeter. En waarom? Dat is die grootte van die tegel. 15 bij 15. Aan de achterzijde. Um, van het object, wel daaraan vastgemaakt. En als je niet weet hoe je dit moet doen, ga dan gerust eens kijken in mijn playlists, want daar staat een playlist over het werken met Tinkercad in. En um, ja, Tinkercad is gewoon ideeën omzetten. Je moet een idee hebben, een idee zet je op. Nou, wat ik gedaan heb, is in feite rechthoekjes die lang genoeg zijn zodat ze ook wat steun aan de achterzijde hebben. En die heb ik zeg maar uh, gelijkmatig verdeeld over het object. Keurig uitgemeten waar ze moeten komen staan. Vandaar al die, die kleine streepjes hier uh, op dat werkbed van TinkerCat. En uh, daarop heb ik in feite een, een driehoek die ik zeg maar heel lang gemaakt heb. Zodat die tegel zeg maar rust met zijn bodem hierin en met zijn achterkant tegen die driehoek hieraan. Ik heb hem... Uh, een 10 centimeter hoog gemaakt. Dat is dus meer dan de helft van die tegel. Zodat hij niet eroverheen kan klappen. Maar ook niet hoger dan die tegel. Want dan ga je hem straks zien. En je zult dat zo meteen zien. Want uh, ik heb er natuurlijk al uh, wat klaar. En bovendien is er nu eentje bezig om af te gaan komen. En uh, je zult zien dat dat er heel fraai uitziet. Want aan de voorkant is het enige wat je gaat zien als je naar die tegel kijkt. Is zeg maar de onderzijde van de basis. Dat is die 1 centimeter hier hoog. En 16 centimeter breed. Daarmee kun je zeg maar tegels heel mooi op een kastje plaatsen, of in een vitrinekastje plaatsen. En, en als je dan een mooie afbeelding hebt, dan, um, ja, dan ziet dat er natuurlijk ook nog eens een keer heel erg fraai uit. Printtijd van dit geheel, ongeveer drie uur, drie kwartier met een Prusa i3 MK3. Mijn Prusa i3 MK3 heeft inmiddels al 685 geslaagde prints op zijn uh, ruggetje. Het is werkelijk, uh, ik kan niet anders zeggen, uh, natuurlijk, ik hoor wel eens mensen die zeggen van ja, maar je hebt in China veel gekopen. Ja, dat klopt. Um, en misschien dat je er ook wel in slaagt om zoveel prints te maken, maar ik kan je vertellen, de kwaliteit van een echte Prusa is toch wel een heel bijzondere aangelegenheid. Um, maar goed, iedereen zijn ding, geen probleem. Um, dit is wat ik ervoor ontworpen heb. Nogmaals, printtijd drie uur, drie kwartier uh, met normale Prusa-settings, zonder extra snelheden en dat soort dingen meer. Ik gebruik een, um, uh, een zwart filament met wat goudkleurige glitter erin um, om dat te maken. En dan uh, ga ik je zometeen uh, het resultaat laten zien. Ik ga je eerst even een stukje laten zien terwijl uh, het printproces in gang is. Nou, hier is de printer dan bezig. Het is een beetje donker vandaar, alle lampjes en verlichting. Het is slecht weer buiten. De printer wordt overigens bij mij aangestuurd door een uh, Raspberry Pi. Uh, met daarop octoprint, zodat je zeg maar, bijvoorbeeld ook um, uh, ja, van allerlei dingen kunt doen, zoals screenshots maken of um, ja, monitoren vanuit een andere ruimte bijvoorbeeld. Um, bovendien is dat prettig, want dan kan ik via wifi er mijn objecten naartoe sturen en hoef ik niet het sd slot te gebruiken, want dat is wel een van de zwakkere plekken van deze printers. Um, Zo'n 3D-printer, daar moet je natuurlijk voorzichtig mee omgaan, maar dat wist je natuurlijk al. Um, ik ga hier even dat stukje laten zien van die kogellagers, dat zwart. En als je goed kijkt in de hoek van dat, van bovenste balkje, dan zie je dat dat, uh, dat, dat zwart kleurig uh, ja, uh, smeersel is. En dat zegt iets over die kogellagers. Um, Oké, okay. als die klaar is, dan uh, kom ik bij je terug. Dan ga ik je laten zien hoe die eruit ziet, maar met name hoe die eruit ziet als je er een tegel op hebt staan. Tot zo. Nou, hier is dan het resultaat van um, de tegelhouder. Keurig in één print, geen supports nodig, niks, geen onzin. En daarin komt dus de tegel te staan. En dat gaan we even doen, want ik heb hier zo'n tegel en zie hier de tegelhouder zoals gemaakt. En ik hoop dat je het leuk vond um, ik heb gezien dat ik uh, zeg maar nog niet een video gemaakt heb hoe ik deze tegels met um, poedercoat poeder doe in de andere video die ik gelinkt heb eerder in deze video zijn het namelijk andere tegels dat zijn tegels voor een sublimatie technologie en dit zijn eigenlijk gewone tegels wat je in de badkamer zou plaatsen gewoon echt glanzende witte tegels Um, ik zal daar dus nog een video van gaan maken over hoe we dat gaan doen uh, als je daar met poedercoatpoeder het uh, resultaat wilt gaan maken. Ik hoop dat je het leuk vond. Uh, tot de volgende keer. Dag.